Ja. Dus die kijkt ook op de punt. Nou, ik denk dat als je dus langs de eh, Amsterdam Rijnkanaal allemaal dat hebt... Ja. ...met zo'n grote punt, dan hebben mensen ook wat te zien. De boten, de tourboten en dat soort dingen. Ik denk ja. dan, dan kun je ook veel gezellig... Want hier, uh, hier komen geen roeiers? Ja, hier komen de roeiers. Ja. Ja. En een van de problemen voor de roeiers is als je hier allemaal kinderen hebt zwemmen... ...dan kunnen die niet meer gaan roeien. Dat is een Dus ja. uh, de, daar, daar moet dus een, bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt. Maar ja, weet je, je, hebt, je kan zeggen hier is lekker wandelen, zou ik... Dat zou mijn keuze zijn, van goed wandelen, horeca... Hier, want er is wat te zien. En voor de mensen die bijvoorbeeld en, uh, willen rennen je of skiën, langdurig fietsen, wat uh, uh, uh, dus anders. Jij is? zou echt een scheiding maken eigenlijk in, in het gebruik. Ja. Dus dit meer vrije tijd en ontspanning en dit meer echt sportief. Ondereld. Ja, je staat nooit in basic fit. Dus de combinatie dat je bijvoorbeeld een hele ronde zou kunnen doen als je uh, basic fit wil zijn, ja. dan is dat natuurlijk hartstikke fijn dat je dus die hele genegenheid hebt. Ja. En dan, eh, dan zou je ook nog rond de wereld kunnen kijken van verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld in Spanje eh, heb je dat overal op dit soort promenade van die um, fitnessapparaten. Die heb je hier ook in het Transwijkpark. Uh, en denk je dit. dat de Nederlanders um, dat aan kunnen? Dat ze in het openbaar gezien worden met uh, fitness? Ik denk als je dit inderdaad zo aanbrengt, ik denk dat dat wel um, tot de mogelijkheid. Ik denk dat er heel veel mensen... Uh, als de faciliteiten er zijn en ze zijn goed, mm -hmm. uh, dan ga je dat meer en meer krijgen. Er zijn al heel veel mensen die, die fitnessprogramma buiten doen. De apparatuur in Transwijk werd veel gebruikt uh, door de crossfitters. Uh, maar ik denk als je dit wat meer doet, en dan heb je verschillende niveaus. Eentje voor wat simpeler. Natuurlijk zal sommige worden gebruikt gewoon voor de grap. Maar ja, en zou jij het gebruiken? Uh, ik zou het... Uh, uh, uh, ik zou het zelf niet zo graag gebruiken omdat ik niet zo'n fan ben van rennen. Buiten, uh, nou weet ik niet, het is, het is mijn lichaam die die houdt meer van langdurige dingen dan uh, uh, rennen. Maar, um... maar als je elf kilometer zou kunnen rennen, dat is dan wel weer best wel een pittige ik zou dat lente. fietsen. Fietsen, kijk, ja. nou hebben we het ja. dus. Als dit gewoon fietsvriendelijk is, die hele route, dan zouden ze ja. wel een overweging uh, zijn. ja. ja. Was het hem zo?